Zouden wij dat echt willen? Licht toelaten in onze duistere gedachten? Kunnen wij dat? Onze wijzende vinger veranderen in een hand die wenkt? Bestaat er zoiets? Niet geloven in schuld, maar herstellen wat gebroken is? Willen we echt een kind laten wonen in het huis van ons hart? Ons laten ontwapenen door een kind... Zouden we dat willen? Laten we dan op zoek gaan naar dat kind. Zullen we het herkennen? Laten we op weg gaan, nu God zich laat vinden en zo dichtbij is.